Hey, ja, dames en heren, ik ga een, een reportage maken over de bureau van mijn vrouw. Die heeft een, een bureau van school meegebracht waar dat een, klein paar, een paar dingetjes aan moeten ge, gerepareerd worden. Ja, dat waren drie, drie lades, zes lades, Die heb ik dus gemaakt. Dus uh, ik ga nu naar haar toe om de interview af te nemen. Goed. Ja, uh, goeiedag. Uh, ik ben uh, Peter en ik kom speciaal voor een interview. Uh, oh, sorry. Uh, hebt u die bureau gewoon zelf helemaal zo alleen gevernist en gebijst en geschilderd? Ge uh, ja dus, oké. Okay. <lacht> hebt u dan ook uh, die lades ook zelf gemaakt? Of uh, nee. zijn die gemaakt door? Door mijzelf? <lacht> ja? Ja. Dank je Peter. Dank u, Peter. Ja, oké. Okay. Uh, Wel, dat uh, is. U uh, uh, uh, yeah. bent nu bezig met. Ja, dat bent u beter. Op de op borstel op haar maken. maken. Ja, ja. Heeft u nog iets te zeggen? Nee. Dank u, Peter. Ja, uh. oké. Okay. Een <lacht> kusje. <lacht> <lacht> <lacht> uh. <lacht> Nu ben ik wel verlegen. Die vlieg heeft misschien iets te zeggen. Ja, uh, beste vlieg. Uh, kan u mij even uitleggen of het goed zit? Ah, oké. Okay. Uh, ja, dank u wel uh, voor uw uh, medewerking. Zeg het nog eens. Ah, oké. Okay. En uh, wat heeft u nog te zeggen? Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, de hoeveelste dag is dat dat je er al aan bezig bent? Uh, ik weet het niet meer. De tel verloren. Ja. En wat gaat je niet doen? Nou, aan je fantastische mooie bureau. U had mij dus gevraagd om te komen kijken. Ja, ik wou u al oh, vies. Mijn advies. Ja. Dat is ja. nou, Dan gaan we even kijken. Ik kijk. Hier, ben, hier is een schijnsel van de wortel die daar toch niet zo dik gepasseerd is. Wat zou ik nu doen? Ziet je het? Nee. Niks uit. Nee? Nog wel. Dan gaan hier ook eens kijken. Nu ja. Het, daar is het iets smarter. Ja. Is iets matter. Ja. Zie je het? We gaan eens. Vandaar kijken. Ja, Wat moet ik daar, daar mee aan ja, doen? Ja, daar zie ik het. Daar zit ik het, ja, daar ben je gewoon niet geweest. Jawel, dat was blonk. Nog eens met een, een, een penseel zuiveren. Nou jeetje, ik denk niet dat dat een probleem gaat geven. nee Nee, dit geeft geen probleem. Ik begin al maar te blijven, nee. als je op het internet komt zetten, dat gewoon de kont zijn, nee. zo, Beste, wat bent u aan het doen? Aan het afwerken. Aan het afwerken. Ah, het afwerken van de bureau, mevrouw. Ja, Mevrouw Wat zei je zelf? Ik ben blij dat het gedaan is. Nu nee, is het gedaan, dames en heren. Hier ziet u dan de. Blinkende mooie met de laden die ik gemaakt heb. Heerlijk weer. Ah. Uh, bent u tevreden over uw. Waar zijt je? Uh, over uw werk. Ja. Ik ben toch een beetje tevreden over mijn werk. Dat is niet helemaal tevreden. <laughs> niet helemaal tevreden. We eens kijken hoe het maar ziet aan deze kant. De kinderen! Oh ja. Was een kite gelopen. Ik heb zout in mijn nek. Zo ja, hij ziet er goed uit. Hij blinkt. Dus, uh, professor, dank u. Mevrouw Ragna, u krijgt van mij een, uh, een speekmodel.